Ja mensen, het is eindelijk, er komt een setup te worden. Laten we beginnen. Nou, als eerste is dit mijn kamer. En mijn camera wil toch niet scherp stellen, dat is echt kut. Ik heb het gefixt, hopelijk. Dit is de setup. Waar ik eigenlijk elke video opneem. En dan die miniatuur. Hartstikke leuk hè? miniatuur. Hier nog een tv die ik ondertussen heb gekoppeld met mijn telefoon. Want kijk, als ik mijn telefoon aanzet, dan zie je dit. En wat zie je op mijn dingen? Dat. Wauw, ja grappig hè. Nou, maar dit ga ik nu even op de details mijn setup laten zien. Nummer 1 is mijn stoel van... Nergens word ik hierdoor gesponsord. GTX. Dat is een hele chill stoel. Alleen. Ja. Ik heb iets dat dit te hoog voor mij op de camera staat. Dat dit echt lijkt alsof ik gewoon een upkeep ben. Maar buiten. Dat is dus de wind. Kijk. Verkeerde. Het waait echt niet normaal hoor jongens word bang van? Kijk maar, het is gewoon echt een storm. Ik kreeg ook een melding op als het telefoon van uh, attentie, attentie, blijft binnen. Echt zo'n noodmelding, zo'n typische heftige uh, uh, zoomie apocalypse melding, vind ik het altijd op lijken. Maar dit is dus mijn stoel. Ik heb hem even lager gezet dat hij onder mijn bureau past, anders had hij niet onder mijn bureau gepast. Maar die schuiven we even aan de kant want we gaan naar het volgende ding. Nou, dat is mijn microfoon. Ik weet niet precies welke dit is. Maar het is een chill. Met een plofkap. Met een plofkap. Ja. Maar dan gaan we nu door naar mijn wereldschermen. Ja, dit zijn ze. Hier heb je een ace. Nog wat. Waarvan ik de naam nooit kan uitspreken. Of uh, hoe heet het? <tus> Wel, maar ik weet niet wat dit is. Hierachter heb je nog knopjes waarmee je hem kan besturen. Het is heel chill beeldje. En dan heb ik, had ik eerst altijd deze hier. Omdat deze beter voor je ogen is. Je ziet wel een beetje verschil. Als ik, mijn, als ik het al een beetje wat donkerder maak. zie je wel dat het verschil heeft. Maar deze is dus beter voor je ogen. Ik kan de naam niet uitspreken omdat hij zo gek staat. Maar ja, het zijn hele chillen... Monitors, want anders had ik niet zulke beelden kunnen maken. En dan mijn webcams. Ik heb hier gewoon een normale werkwebcam die ik ooit had gekocht. Bij uh, nog wat. Next wordt gesponsst gesponsord. En dan heb ik hier mijn LG of uh, Logitech. LG, wat zit het noemen allemaal? LG camera. Deze is echt mokertje goed. Ik doe het trouwens even met mijn verkeerde hand, want mijn andere hand heb ik heel veel last van. Dus het kan een beetje trillen soms. En die zijn gewoon mega fantastisch. Kijk mijn gamevideos als je wilt weten hoe deze twee eruit zien. En ja, ik heb bijna alles hier van Logitech. Letterlijk, bijna alles. Nou, het valt nog wel mee hoor. Maar ik laat nu alles van Logitech zien. Mijn speakers zijn van Logitech. Deze kent iedereen wel. Dus simpelste speakers. Maar met het mooiste geluid, vind ik. En goed geluid, dus dat is voor mij. Fantastisch. En dan heb je hem hier nog aan de andere kant. Dat is de hoofdspeaker. Die zit een beetje verstopt. En daar kan je hem mee besturen. Leuk. Deze microfoon is trouwens ook van Logi. Leuk. En dan hebben we voor de rest bijna niks meer. Want die webcams zijn ook van Logi. Een van die webcams. Ja, ik had hier vroeger echt alles van Logitech. Echt alles. Zelfs mijn muis. Het toetsenbord. Alles. Nu gaan we naar het een van de twee belangrijkste dingen. Toetsenbord en muis. Na de computer aan de beeldscherm. Dit is mijn muis. De draadloze, draadloze uh, crosser muis. Hij is draadloos. Ik kan het wel even laten zien, Oep. kijk, hij nou is hij draadloos. Ik denk nou niet dat hij is uit is. Want dit lampje brandt alleen maar omdat hij op een Wat een band. Oh, dat is omdat hij in de oplader zit. Dan kan hij dit lampje laten bewegen. Omdat dan. Anders verbruikt hij te veel stroom. Kijk maar, als ik hem er weer erin doe. Dan zet het lampje weer aan. Zie je Dan, dan is het lampje aan, omdat hij dat kan verbruiken. Maar ik doe hem altijd. Bijna altijd. Maar ik heb deze echt. Deze is gewoon mijn muis. Omdat ik hem zo fijn vind. Hier aan de zijkant ook nog wat knopjes. En aan de onderkant. een best goed deze. Vind ik. Als je dit doet eigenlijk. Hij, hij, hij houdt het in. Hij blijft bij wat je doet. En dan nu mijn toetsenbord. Dit is echt een pareltje. Na nou, nou, nou nee. Want hij kan geen kleur. Ja, alleen rood. Het is wel fijn. Je kan alles eruit halen. Ja. Dus stel je wilt hem echt zo maken, dan kan dat. Want. Ik heb hier altijd een kwast, maar die ligt er nu even niet in die kwast. Maar dit zijn dus de toetsen. Ja, en nu door naar de rest. Mijn toetsenbord. Ik zet even dit uit. Om mijn toetsenbord goed te kunnen zien. Het is van Razer. En je kan dit, dat is wel grappig... Als je dus een kortere kabel wilt, of is dat. Een... Oh, dat is mijn oude. Ik had deze ook altijd in het klein. Dat is echt een vierkant. Had ik deze. En dan had je hiernaast nog allemaal dingen waar je aan kon zitten. Maar dit is dus echt heel chill. Alleen het jammer is als er wat scherps opkomt, dan ga jij van die. Ja, dan moet hij even op een andere kleur. Want nu zie je, mijn... je kop. Ik zie hem niet. Ja, hij zit hier. Ja, je ziet hem. Je ziet het stipje. Dat stipje, dat mini stipje, dit ding, dat mini stipje, daar komt als er iets scherps op zit. Maar in het echt zie je dat heel goed. Ik weet niet of je hem kijkt. Ja, dan moet hij wel iets scherps stellen? Ja, dan zie je het. dat dit dat stipje is. Dat zie je op een, daar ook weer. Je ziet het hier gewoon wel goed. Dus dat is wel een nadeel, maar voor de rest, het is gewoon wel leuk staat erbij. Eigenlijk het belangrijkste van mijn setup, het pareltje. De Predator. Hier staat hij. Er staat een aanhoud. De Predator Iron of Iron. Ja, wacht. Ik kan ja, de kant voor jullie vuil maken. Dan zien jullie het wel. De Predator Iron 3000. Dit is echt een ding waar niks op lijkt. Hier heeft nog wat dingen boven. Wat ik niet weet wat dit is. En je kan hem helemaal besturen met een app en al, Hierachter heb je genoeg knoppen. Het is echt een chill zou ik aanraden voor beginners. Ik ben geen beginner meer. Dat was mijn setup eigenlijk weer. Even nog wat mooie shots gewoon. Een leuke video dan moet je deze vooral liken en kijken op mijn kanaal want er staan nog meer van dit soort leuke video's op maar niet een setup toe dat is wel jammer maar daar komt in de latere toekomst nog wel eentje bij want dan denk ik dat dit wel een keer upgrade is dus uh, ik ben shorts Rederink ook al wel Eftel shorts en ik zie jullie bij een volgende video Later.